Hoi en welkom bij deze video over Nearpod. Ik ben Anouk van MBO MediaWijs. In deze video uh, wil ik je laten zien hoe je verschillende soorten vraagtypes en activiteiten kunt toevoegen in je les, om je les interactief te maken. Ook om activiteiten toe te voegen gaan we naar de blauwe create knop Ik kies Lesoptie. En ik klik hier op de knop om een activiteit toe te voegen. De eerste stap dat hebben we in een andere video bekeken, dus we gaan nu naar activiteit. Er zijn vele verschillende soorten activiteiten die je kunt toevoegen. Ik ga ze niet allemaal laten zien, maar ik kies er een paar uit. Wederom zou ik zeggen, ga lekker zelf ontdekken en uitproberen. Um, laten we wel kijken naar een paar die echt uh, best uniek zijn voor Leerpod kunnen een collaborate board toevoegen, waarbij je een onderwerp kiest. Uh, wat vind jij van neerpot? Je kunt ook hier weer een afbeelding, audio of een video toevoegen. En vervolgens kunnen uh, deelnemende studenten uh, berichtjes posten. En die komen dan zo op het bord uh, zichtbaar. Dit is een hele leuke om bijvoorbeeld een groepsdiscussie te starten, waarbij je eerst anoniem input verzamelt kies dan bijvoorbeeld één of twee opmerkingen eruit om verderop door te gaan. Ik klik weer hier voor een volgende. Ik zal weer even teruggaan naar de activities. Een andere hele leuke vind ik Draw It. Met de Draw It optie kunnen kun studenten een opdracht tekenen. Ik ga straks zien dat het er dan uitziet voor de student. Maar om de opdracht te maken schrijf je hier de instructie. Bijvoorbeeld teken een paard. Of je kunt ook bijvoorbeeld een, op, een afbeelding hierin zetten. En studenten moeten dan over de afbeelding tekenen. Bijvoorbeeld zet een kruisje bij het juiste onderdeel. Dat is een hele leuke interactieve vorm. Ook deze staat nu klaar. Dan gaan we nog een activiteit toevoegen. De fill in the blanks. Dit is eigenlijk een gatentekst uh, uh, Waarbij je hier je tekst plakt. Nou, bij deze vul je een tekst in, vervolgens klik je op next, dus volgende en dan uh, klik je op stukjes tekst um, en die, kijk, die komen dan daar en dan uh, komen daar de gaten zichtbaar die studenten moeten invullen. Ik ga straks laten zien hoe dat er dan uitziet, maar zo maak je dus zo'n tekst. Je kan die tekst er zelf in plakken of typen. En ik wil nog de pollvraag laten zien. Dit is een um, vraag waarbij je een mening uh, kunt ophalen. Eigenlijk net als een meerkeuzevraag uh, Typ je hier je vraag en hier de verschillende vraagopties. Je kunt meerdere antwoordopties toevoegen en zo creëer je een pollvraag. Ik ga hem even niet zo doen, want ik heb hem al klaargezet. Dus kan ik laten zien hoe dat er dan uitziet. Zoals jullie zien zijn er nog meer opties. Je hebt een drag and drop. Dit is een optie waarbij je studenten een uh, tekst of plaatjes bij elkaar moeten zoeken. Memory test is een memory game, dus dan uh, moeten ze onthouden waar de plaatjes staan. Matching pairs zoeken ze ook dingen bij elkaar. een uh, quiz krijg je meerdere multiple, meer keuzevragen. Je kunt, een, of je kunt één meerkeuzevraag uh, toevoegen. Um, dit is meer de spelvorm. Uh, dus op deze manier kan je heel veel verschillende um, vraagtypes toevoegen. Ik had al een les klaargezet, dus ik ga laten zien hoe het eruit ziet als je een les af hebt. Als je les af hebt en je gaat presenteren, zien de vragen er zo uit. Hier zie je de verschillende stellingen van een poll waarbij um, studenten dus een antwoord kunnen aanklikken. Hier zie je het Collaborate board waarbij je kan posten welke editools gebruikt worden. En zo kan je de berichtjes doen. Je kunt aanzetten dat je um, goedkeuring wilt geven of niet, om eventueel um, taalgebruik eruit te halen, maar dat kan je ook uitzetten en dan komen de berichten gewoon op het bord. Hier zie je een voorbeeld van een matching activity. Hoe heet het onderdeel van het naaimachine? Koppel de juiste term aan het juiste nummer op de tekening. Dus dan in de instructie en vervolgens um, gaan ze de Onderdelen bij elkaar. Oh, die is fout. Proberen ze het nog een keer. En zo kunnen ze de woorden oefenen. Hier uh, heb je de tekenopdracht. Dus hoe je een draad door een naald haalt. Hier kunnen ze kleur kiezen. Je kunt hier ook bijvoorbeeld typen. En dan teken je bijvoorbeeld hoe een draad door een naald gaat. Dit is de tekstsoort. Ze zien hier um, de tekst. En ze moeten dan het woord uh, slepen naar um, het juiste vakje. Nou, zo vullen ze alle dingen in en klikken ze op done, dan wordt die gekeken. Ja. Een goed beeld hebben gekregen van de verschillende soorten activiteiten die je kunt toevoegen in je les om studenten te betrekken, kennis te testen, om discussies te kunnen aanwakkeren en ik hoop dat jullie veel plezier gaan hebben met Neerpod.